onze klanten zijn echt al heel goed bezig op het gebied van duurzaamheid. Super mooi natuurlijk, maar we horen ook best vaak dat het lastig is om duurzaamheid zichtbaar te maken. Hoe doe je dat nou? Om van afval een nieuwe product te maken, hebben we twee oplossingen bedacht. De Quick Loop en de Custom Loop. Te beginnen met de Quick Loop, dat is een snelle kringloop. En dat kan, omdat we dat al eens eerder hebben gedaan. Een mooi voorbeeld is dit koffieboekje, gemaakt voor koffiedik. Er was zo'n oude werkjas, daar kan je zo'n iPad hoes van maken. Of een mooie laptophoes. Niks nieuws dus. Bij de Custom Loop is dat anders. En daarvoor ben ik nu even achter de schermen bij Verdraaid Daar maken ze echt allemaal toffe producten gemaakt van afval. Bij de Custom Loop werkt het dus iets anders. Je start echt met je doelstelling. Wat wil je bereiken als organisatie? En wat echt tof is, is dat je ook zelf echt onderdeel uitmaakt van het traject wat je doorloopt. Dus je gaat ook zelf aan tafel met de industriële ontwerpers om na te denken over de ideeën die daar het beste bij passen. Ben je nou benieuwd of we nog meer kunnen gaan maken van afval? Blijf ons daar volgen. En wil je meer weten wat we kunnen doen voor jouw organisatie? Neem dan contact op met een van mijn collega's.